Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom, mijn naam is Tom en vandaag ga ik jullie meenemen voor het schoolvak Economie op vmbo tl niveau in een examenopgave. De exameneenheid die hierbij hoort is Consumptie, Geldzaken. En de examenopgave is een opgave uit 2018, tijdvak 1, vraag 32. De vraag leidt als volgt. Een lager rentepercentage stimuleert de economie, maar kan ook leiden tot hogere inflatie. Leg uit in twee stappen dat een lager rentepercentage kan leiden tot een hogere inflatie. Het is een tweepinsvraag, dus je moet eerst iets vertellen over de rentepercentage en vervolgens iets over inflatie. Als je een inkomen hebt... Kun je twee dingen doen. Je kunt geld sparen, zet je geld op de bankrekening, je stelt je consumptie uit of je geeft het geld uit, ook dat is een optie. Stel nou dat er een hoge rente is, dan wordt sparen wordt aantrekkelijker, hè, want ik krijg tenslotte best wel veel geld zonder dat ik daar iets voor hoef te doen. Aan de andere kant betekent een hoge rente ook dat lenen duurder wordt. En dat betekent dat er dus minder geld wordt uitgegeven. Als er een hoge rente is, gaan mensen veel sparen en minder uitgeven. Bij een lage rente wordt sparen minder aantrekkelijker. Ik krijg niet zoveel geld meer als ik ga sparen. Kijk ook daar nu, hedendaags, zie je dat de spaarrente ontzettend laag is, en het er, ja, levert sparen gewoon niet zoveel op betekent wel dat lenen goedkoper wordt, ik hoef namelijk niet zoveel rente te betalen en dat betekent uiteindelijk dat er dus meer geld wordt uitgegeven. Samengevat betekent een hoge rente dat sparen aantrekkelijker wordt, lenen wordt duurder en er wordt minder geld uitgegeven. Bij een lage rente wordt sparen minder aantrekkelijker, het levert mij tenslotte niet zoveel op en lenen wordt goedkoper waardoor er dus meer geld wordt uitgegeven uitgegeven. Terug naar de vraag. Een lager rentepercentage stimuleert de economie maar kan ook leiden tot een hogere inflatie. Leg uit in twee stappen dat een lager rentepercentage kan leiden tot een hogere inflatie. Betekent dat de eerste stap is die je opschrijft een lager rentepercentage kan ertoe leiden dat, minder, dat mensen minder gaan sparen en of meer gaan lenen. Hey, nogmaals, je kan twee dingen doen met je inkomen. Sparen of uitgeven. Als de sparen te laag is, ja, ga je het liever uitgeven. Maar wat gebeurt er nou als er meer geld wordt uitgegeven? Hey, wanneer er meer geld uitgegeven wordt, betekent dat mensen, consumenten, meer producten gaan kopen. Dat betekent dat de vraag naar producten stijgt, veel mensen willen producten hebben en dat betekent dat die wel gemaakt moeten worden. Anderzijds, als jij weet dat toch wel je producten verkocht worden als bedrijf zijnde, dat je de prijs best wel iets hoger kan doen omdat het toch wel verkocht wordt. En dat betekent als de vraag stijgt naar een bepaald product, de prijs ook toeneemt, oftewel de prijs stijgt. En een prijsstijging is een ander woord voor inflatie. Dus omdat de vraag naar producten stijgt, stijgt ook de prijs. En een ander woord voor prijsstijging is inflatie. Ga ik terugkijken naar de vraag. Leg uit in twee stappen dat een lager rentepercentage kan leiden tot een hogere inflatie. We gaven net al aan, een lager rentepercentage kan ertoe leiden dat mensen minder gaan sparen. Of juist meer gaan lenen. Er wordt in ieder geval meer geld uitgegeven en het betekent als de bestedingen toenemen dat ja, betekent het dat de vraag naar producten stijgt en daardoor is er sprake van inflatie de gestegen vraag kunnen dus leiden tot prijsstijgingen oftewel tot inflatie het is belangrijk dat je weet oké okay, wat gebeurt er met die met met de rente als die hoog is en als die laag is en wat betekent het woordje inflatie een gratis tip je kunt altijd inflatie opzoeken in je woordenboek. Als je even in de stress schiet, je kunt dat altijd opzoeken. En ook daar zal je dan in zien staan dat het een prijsstijging is. En ook op die manier kun je misschien antwoord geven op de vraag. Wil je nou je maar verder oefenen? Zorg er dan voor dat je opgaven maakt uit bijvoorbeeld examenbundel, exameneenheid, consumptie en geldzaken of zoek vergelijkbare opgaven in je boek. Ik wens jullie ontzettend veel succes met je eindexamen. Zet hem op, je kan het!